Maar hier zit ook een hele jonge bekende man hier in de regio. Dat is uh, Sia, Sia Winkelmolen. En Sia Winkelmolen is de gitarist en de liedzanger, maar ook nog veel meer uh, van Morganis Illusion. Morganis Illusion heeft hier al, geloof ik, drie of vier keer al opgetreden. Het zijn elke keer prachtige optredens. En uh, ze hebben laatst een keer een semi-akoestische set-hard set gedaan. Dat was ook erg uh, mooi. Dus jullie applaus voor Sia Winkelmolen. Dankjewel. Ja, inderdaad, het is een uitdaging. Ik denk dat ik het vanmorgen in bed pas uh, compleet had wat ik kan spelen vandaag. Dus uh, excuseer me alvast. Nobody, be Nobody but you girl. Nobody there On my mind Baby I'm on my knees Baby My knees. And people touching their cheeks To tell me I've improved And the tragedy was missed Were moved. And the main offender floats above unknown grounds, and his liquid version is yours to be found. me fighting for it. Dank je wel. Dank je wel. Gisteren uh, zaten we met de jongens van Organische Illusion en de ouders naar Nick even te kijken. Een zeer indrukwekkende film, vond ik. En uh, ja, ik denk dat je wel mag zeggen dat alleen hele grote, talentvolle mensen uit kunnen groeien tot uh, zo'n ster zoals Nick even ook is. En ik denk. Dat is sowieso Margaret Illusion, ook je en Potentie, uh, ja, dat talent heeft als je eigenlijk zo uh, ja, de zaal eigenlijk mee kunt nemen met je muziek en verhalen te vertellen en iedereen stil kunt krijgen. Dus ik ben heel erg blij dat jij hier uh, hebt opgetreden. Applaus voor Sia Winterbodem! Dankjewel. <applaus>